Welkom bij Tomzorg. Gebruikt u thuis een toiletstoel met toiletemmer en wilt u af van nare luchtjes en ochtends makkelijk ledige en een hygiënische emmer, dan is de Cairback een zeer goede oplossing. De Cairberg wordt geleverd 20 stuks in één doos per stuk te gebruiken in een toiletemmer. Het bestaat uit een plastic zak die u eenvoudig in de emmer legt en in de zak zit een groot stuk super absorberend materiaal dat zeer veel vocht meteen opneemt en vasthoudt. Dat betekent dat de toilettermer na het gebruik niet zal gaan ruiken want alles is feitelijk meteen opgenomen. De zak is eenvoudig in het in de toiletemmer te plaatsen en ochtends, na gebruik, eenvoudig uit de toiletemmer te nemen met de twee lusjes keurig dicht te ritsen en een knoop en u kunt het zo weggooien dus wilt u af van nare luchtjes en wilt u makkelijk uw toiletemmer kunnen ledigen en hygiënisch schoonhouden, dan is de Careback daarvoor een perfect product. Gaat u over tot de aanschaf van de Careback, wens ik u daar natuurlijk veel plezier mee. En hoop u spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.